...heel goed rekening te houden met het draagvlak in de samenleving. Deze grafische weergave laat mooi de druk zien op de ruimte... ...en daarom is er ook een nieuwe balans nodig tussen het economisch gebruik van de ruimte... ...met een toekomstvaste inrichting en met aandacht voor de belevende burgers in het land. Het nieuwe kabinet staat dus voor de taak om een aantal wezenlijke ruimtelijke keuzes te maken... ...met ook concreet zicht op uitvoering daarbij. En dat samen met andere overheden en met de samenleving. Om het huidige woningtekort op te lossen, is veel nieuwbouw nodig. Vrijwel alle politieke partijen willen een miljoen woningen bijbouwen. Die woningen moeten bereikbaar zijn. Er is ruimte nodig voor bedrijvigheid. Gebouwen moeten energiezuinig worden of zelfs energie gaan opleveren. En er is ruimte nodig voor groen, om te wandelen bijvoorbeeld. Maar ook om water te kunnen opvangen van hevige regenbuien. Daarom staan we hier op de Binkhorst in Den Haag. Hier wordt volop gebouwd en gesloopt. Alle grond heeft hier een bestemming en voor flinke stukken daarvan verandert die bestemming. Een zorgvuldige verstedelijkingsstrategie omvat meer dan alleen woningbouw. Deze laat zien waar functies botsen of waar ze juist te combineren zijn. Wat krijgt bijvoorbeeld voorrang, infrastructuur of landschap? Waar gaan wonen en werken samen? En hoe kunnen de nieuwbouwwijken? Om het huidige woningtekort op te lossen is veel nieuwbouw nodig.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 aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke regio's. Omdat het gaat om de dagelijkse leefomgeving van burgers is het van belang dat de samenleving meer dan nu wordt betrokken bij concrete plannen. Het samenhang tussen die plannen is cruciaal, want verschillend beleid komt in de ruimte bij elkaar. Beste mensen, het is half tien, goedemorgen. Welkom bij dit webinar over het PBL-rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte. Mijn naam is Hans Bommaas, directeur van het planbureau voor de leefomgeving. Ik zal vanmorgen uw moderator zijn. Maar eerst kort wat inleidende woorden. De titel van het rapport dat we vanochtend bespreken zegt het al. Nederland staat voor een aantal grote opgaven. Klimaatverandering, de energietransitie... Een meer toekomstbestendige relatie tussen landbouw en natuur, grondstoffenefficiëntie, woningbouw voor veerkrachtige steden. En die vraagstukken die moeten worden opgepakt in een ruimte die al vol is met tal van activiteiten en functies. We leven in een dichtbevolkte en hoogproductieve delta. In het verleden zijn we behoorlijk succesvol geweest met het combineren van vraagstukken. We hebben van de ligging van de delta een succesvolle economie gemaakt met landbouw, Handel, waterbeheer, stedenbouw, ruimelijk ontwerp. Maar de benutting van die leefomgeving loopt nu tegen grenzen aan. Zowel fysieke als sociale. Broeikasgasemissies, aantasting van de biodiversiteit, onvoldoende waterkwaliteit, aantasting van de kwaliteit van het landschap, toenemende regionale ongelijkheid. Eén ding weten we zeker. Als we die vraagstukken los van elkaar proberen op te pakken, elk voor zich, dan gaat het mis. Dat gaan we niet redden. Het zal een samenhang met elkaar en met bestaande ruimtelijke functies en kwaliteiten moeten gebeuren. En hier komt het belang van ruimtelijke ordening en van de goede interbestuurlijke samenwerking aan de orde. Voor het organiseren van die samenhang ligt de NOVI klaar, de Nationale Omgevingsvisie. Ingekaderd in de volgend jaar startgaande Omgevingswet en het Omgevingsbeleid. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, geeft de novi geen visie. Althans niet aan de voorkant en niet in de vorm van een uitgewerkt eindbeeld. Wel geeft de novi afwegingsprincipes en procedures om tot zo'n visie te komen. Dat wacht dus nog op een daadwerkelijke uitvoering. Maar tegelijkertijd is er een roep om meer regie om richting te geven aan de manier waarop de vraagstukken moeten worden opgepakt. Veel ruimtelijk beleid is gedecentraliseerd, maar niet alle beslissingen kunnen decentraal worden genomen. Bijvoorbeeld omdat vraagstukken de grens van de regio overstijgen, of omdat er nationale kaders nodig zijn om decentraal een gevoel te krijgen voor de richting waarin vraagstukken met enig vertrouwen in de toekomst kunnen worden opgepakt. In grote opgaven in een beperkte ruimte bekijkt het PBL het speelveld van de ruimtelijke opgave en van het beschikbare beleidsinstrumentarium om van daaruit te komen tot de agendering van noodzakelijke ruimtelijke keuzes. Wat is er voor nodig om onze delta weer meer toekomstbestendig te maken? Waar gaan we die woningen bouwen? Hoe maken we de landbouw meer toekomstbestendig? Hoe versterken we de natuur, waar is plek voor hernieuwbare energie? De notitie pakt vier vraagstukken op klimaatadaptatie, de ontwikkeling van het landelijk gebied, de ontwikkeling van stad en regio en de regionale energietransitie. En samen levert dit een informatief beeld op waarvan we hopen dat het bij de kabinetsformatie behulpzaam kan zijn bij het maken van keuzes. Met veel dank aan de projectleiders David Hamers en Rien Kuiper en hun team. In dit webinar bespreken we de notitie aan de hand van twee blokjes van vraagstukken. Allereerst gaat zo Rien Kuiper in op het belang van de draagkracht van bodem en water en van maatschappelijk draagvlak. Daar zal vervolgens Janne-Marie de Jonge haar licht op doen schijnen. Janne-Marie is sinds eind vorig jaar als Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving verbonden aan het college van Rijksadviseurs. Daarna besteedt David Hamers aandacht aan de noodzaak van een integrale verstedelijkingsvisie en de vraag naar de inrichting van de Rijksregie. En daar zal vervolgens Ed Anker vanuit zijn positie als wethouder van Zwolle op reageren. Uiteraard is er ruimte voor u kijkers om vragen te stellen en commentaar te leveren. Dat kan via de chat. Uw opmerkingen en vragen komen dan uiteindelijk bij mij terecht... En daar kan ik zijn plaats proberen te geven in het gesprek. Rond kwart voor elf ronden we dan weer af. Maar nu eerst over naar het eerste thema: draagkracht en draagvlak. Over naar Rienk Kuiper. Rienk, onze aandacht, ons beeldscherm is voor jou. Dankjewel, Hans. Goedemorgen allemaal. Nederland staat dus voor een aantal grote opgaven. En Hans noemde het al even wonen, werken, infrastructuur, klimaatverandering, energietransitie, natuur. En Hans gaf ook al even aan dat de nationale omgevingsvisie nog niet altijd even keuzes maakt. Um, ik zal eerst even ingaan op die ruimtelijke keuzes. En daarna ingaan op de nieuwe balans die er nodig is tussen de gebruikswaarde, de belevenswaarde en de toekomstwaarde in ons land. Daarna zal Janne-Marie reflecteren. Uh, David, David Hamers gaat dan verder met de presentatie. De integrale verstedelijkingsvisie op de kaart. En hoe het Rijk ook meer resultaatverantwoordelijkheid op zich kan nemen. En tenslotte zal het ankerwethouder uit Zolle daarop reflecteren. Dan zal ik nu eerst even ingaan op die ruimtelijke keuzes. en de noodzaak daartoe. In de Nederlandse ruimte komt een groot aantal uh, keuzes samen en de Nationale Omgevingsvisie benoemt al die keuzes en bevat ook een aantal afwegingsprincipes om die keuzes te kunnen maken. Maar veel keuzes die moeten nog worden gemaakt. Voor een deel kondigt de, de logie een aantal grote programma's aan op rijksniveau en voor een deel zal er decentraal, door de decentrale overheden de keuzes moeten worden gemaakt. De Studie die wij nu hebben verricht, grote opgave in een beperkte ruimte, wil deze keuzes nog even goed agenderen en aangeven dat het behalve het maken van keuzes, het ook nodig is om nu tot uitvoering te komen. Als we die keuzes maken, en dan graag de volgende ziet, dan is het ook van groot belang dat we. Toegaan naar een nieuw evenwicht, een nieuwe balans. tussen het economisch gebruik van de ruimte. met een toekomstbestemde inrichting daarvan. en ook met voldoende aandacht voor het draagvlak in de samenleving. De draagkracht van bodem en water. is de afgelopen decennia. sterk onder druk komen te staan. door de economische ontwikkelingen. En. de. Meervoudige opgaven die we in ons land hebben, hebben ook vaak een watercomponent water gemeen. Als we denken aan landbouw en natuur bijvoorbeeld. Het is van groot belang dat bodem en water daardoor eigenlijk ook centraler komen te staan in al die afwegingen die we in de ruimte hebben. En de volgende dia graag. Deze eerste kaart, het is een ingewikkeld plaatje, geeft aan hoeveel opgaven er wel niet op ons land afkomen. Uh, we hebben bijvoorbeeld de, de verzilting in het westen van het land. We hebben de verdroging in de hoge delen van ons land. We hebben de bodemdaling in de veenweidegebieden, waarbij ook veel broeikasgas vrijkomt. En al deze problemen... Die hebben een sterke watercomponent. Op het uh, rechterplaatje nu hebben we in beeld gebracht hoe dat watersysteem in Nederland grofweg in elkaar zit. We zien alle waterlopen lopen in de blauwe lijntjes. De afwateringsgebieden zijn begrensd met de rode lijnen. We zien die type droogmakerij in het westen van het land, een gele kleur aangeven. En we zien ook de veenweiden in het westen van het land aangeven, een paarse kleuren. En deze kaart zou een mooie onderlegger kunnen zijn wanneer we al die ruimtelijke keuzes verder gaan maken. De volgende kaart, uh, dia En bij dit water, als we water een centrale rol geven in ons land, dan uh, hebben we hier een voorkeursvolgorde voor het waterbeheer in beeld gebracht. Het is van belang dat je als eerste stap goed kijkt naar het verbruik van het water en een tweede stap hoe kun je het water zo goed mogelijk vasthouden in je watersysteem. Een derde stap geeft aan dat als je het water afvoert dat je het onderweg ook goed moet bergen om benedenstroomsoverlast te voorkomen. Een vierde stap geeft aan dat het soms ook van belang kan zijn om het ruimtegebruik aan te passen en tenslotte slotte als vijfde stap Krijg je dan de afvoer van het water. Als we toe willen naar een toekomstbestendig waterbeheer, wat ook veel beter rekening houdt met de klimaatverandering en de aanpassingen die daarvoor nodig is. Dan is het van belang om op korte termijn ook vooral de dingen te doen die je eigenlijk nu al kunt doen. Bijvoorbeeld besparen op water. Maar op de lange termijn zul je ook structurelere maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld aanpassing van ruimtegebruik. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het natter maken van gebieden boven strooms om het water langer vast te houden. Of het aanleggen van bufferzones rondom natte natuurgebieden. De volgende graag. En zoals ik al even aangaf, het is niet alleen zo dat die ruimtelijke opgaven een toekomstvaste inrichting nodig hebben. Er is ook aandacht nodig voor het maatschappelijk draagvlak. Want er komen zoveel opgaven af op de ruimte. De ruimte is toch de. Leefomgeving van de burger. En uh, het is van groot belang dat er voldoende draagvlak is voor al die ingrepen die er moeten gebeuren. Um, we hebben daar wel opgemerkt dat het van groot belang is dat om dat draagvlak van de burger te verwerven, je ook moet werken aan het vertrouwen van de burger. Want zoals de toeslagenaffaire bijvoorbeeld liet zien, uh, zijn er toch ook in het verleden dingen gebeurd die. En het overheidshandelen die daar niet toe bij hebben gedragen. Um, op het terrein van het fysieke domein zie je bijvoorbeeld ook dat uh, dossiers als het aardbevingsdossier of het schippeldossier. Uh, dat het overheidshandelen uh, daar niet altijd gericht is op participatie van de burger. En in de nieuwe omgevingswet is dat wel een heel centraal begrip, participatie. Dus het is van belang als je het vertrouwen van de burger wilt winnen, om dan ook kabinetsbreed daarop in te zetten. Zo kunnen we komen tot een nieuwe balans in het gebruik van de ruimte, met aandacht voor zowel het economisch gebruik van de ruimte, de toekomst inrichting, als het leven van de burger. Dan zou ik nu weer het woord terug willen geven aan Hans je Dankjewel, Rink, voor deze korte maar ter zake doende presentatie. Janne-Marie. Um, de balans tussen gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde moeten we herijken. Er moet meer aandacht zijn voor toekomstwaarde en belevingswaarde. En Riek heeft dat vertaald in uh, aandacht voor uh, bodem en water. Uh, bodem en water moeten meer leidend zijn. in De manier waarop we onze ruimte benutten, inrichten, uh, uh, indelen. Uh, draagkracht en draagvlak zijn uh, punten van belang. Um, hoe kijk jij er tegenaan vanuit het perspectief van het landelijk gebied als lid van het college van rijksadviseurs? Voor de je geluid staat nog uit. Ja, jawel. je bent nu hoorbaar. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik wil het hebben over, over de twee blokken waar Rink het over had. Draagkracht uh, en draagvlak. Maar ik wil er nog een derde aan toevoegen, de relatie tussen stad en land. Ik begin met dat punt uh, van draagkracht. Uh, ik denk dat het uh, heel erg belangrijk is dat we ons bewust zijn dat bodem en water de basis is van ons bestaan. En dat we dat niet meer zoals we uh, misschien ooit op de universiteit geleerd hebben, ik in ieder geval wel, dat we dat beschouwen als een, uh, een uh, abiotisch systeem, maar dat we ons terdege realiseren dat dat gaat over natuurlijke draagkracht dat dat een biotisch systeem is, dat water en bodem vol van leven zijn en uh, dat we dat de afgelopen uh, halve eeuw uh, echt uh, schromelijk hebben verwaarloosd um, en uh, dat het systeem daarmee ook zijn grenzen bereikt heeft en dat we daar uh, een kentering in moeten zien uh, te bewerkstelligen. Um, dat betekent niet dat we teruggaan naar de natuur, want zo wordt het vaak uh, gepresenteerd. Um, maar ik denk dat we vooruit moeten naar de natuur. Dat we ook uh, van de natuur moeten leren, goed afkijken hoe de natuur heel efficiënt uh, zijn werk doet um, en dat juist technologie en nature-based solutions ons enorm uh, kunnen helpen. Um, Rink schetst een handreiking in uh, vijf stappen. Uh, de oude trits van uh, vasthouden, bergen en afvoeren uh, wordt uh, uh, uitgebreid met uh, een belangrijke uh, eerste stap van verspilling tegengaan daar ik denk dat dat zoals rink ook zei uh, altijd um, altijd goed is uh, zuinig omgaan met wat je hebt met water maar dat geldt ook voor energie dat geldt ook voor grondstoffen geldt ook voor ruimte uh, dus uh, zuinigheid uh, in de goede zin van het woord uh, laten we dat voorop stellen um, en ik denk ook het toevoegen van het andere ruimtegebruik. Uh, dat is vaak onderbelicht gebleven. Maar daar ontkomen we op, uh, nu met de huidige opgave ook niet aan. Dus handreikingen zijn goed. Daarmee vult het Rijk, denk ik, ook uh, zijn systeemverantwoordelijkheid in. Maar ik denk dat hier ook resultaatverantwoordelijkheid is. Ook voor het Rijk. Dat betekent dat we ook voor water, bodem. Uh, voor dat hele systeem. De doelen scherper moeten vastleggen. Um, misschien ook wel wettelijk verankeren. He, we, we weten uit de praktijk hoe goed het is om uh, bijvoorbeeld de normen voor waterveiligheid uh, wettelijk te verankeren. Dat geeft een gelijk speelveld. Dat daagt de praktijk uit tot innovatie. Um, dus ik denk dat het ook um, belangrijk is dat... Als het gaat om het echt borgen van de draagklacht van dat natuurlijk systeem. Dat we dat uh, veel scherper uh, verankeren. Um, dus dat moeten we ook instrumenteren. Um, we hadden als het om water gaat. Vanaf 2003 een watertoets als instrument. Um, dat was een toets die de waterschappen uitvoerden op bestemmingsplannen. En uh, dat instrument heeft echt aan... Uh, aan kracht ingeboet. Als we nu naar de Omgevingswet kijken, dan wordt er gesproken over het afwegen van waterbelangen. Um, ik vind dat bedenkelijk, want als je zegt het afwegen van waterbelangen, dan impliceert dat dat het onderhandelbaar is. Bij waterveiligheid doen we dat ook niet. We wegen waterveiligheid niet af. We hebben daar normen voor. Um, en dat geldt voor de opgave die we nu, waar we nu voor staan uh, met uh, een gezond water- en bodemsysteem, uh, evenzeer. Uh, dus dat werkwoord afwegen, dat moeten we vervangen, denk ik, door integreren. Het gaat om het integreren van de waterbelangen in uh, al het andere um, ruimtegebruik. En uh, daarvoor zou het goed zijn dat we um, toch iets van ja, een watertoets of een water- en bodemtoets, laten we het meteen ook breed oppakken, dat we dat terugbrengen. Um, en ja, bij wie beleg je dat dan? Dat is een uh, interessante vraag. Want uh, uh, Rienk gaf ook aan dat die watersystemen uh, een interessante onderlegger vormen. Om dit soort problemen ook als systeemopgave aan te pakken. En dat zou um, naar mijn idee uh, goed belegd kunnen zijn bij de waterschappen. Dus ik pleit voor een... Um, een krachtige rol van de waterschappen in het ruimtelijk beleid, um, meer dwingend dan nu en gericht op integratie in plaats van uh, afwegen. Dat wat betreft uh, het uh, blokje draagkracht dan het blokje draagvlak. Um, heel belangrijk dat we serieus aandacht besteden aan maatschappelijk draagvlak. Uh, dat om mee te beginnen, maar ik heb heel erg veel moeite met de uitleg daarbij dat dat gekoppeld wordt aan de trits gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde. Want het veronderstelt dat uh, gebruikswaarde uh, gelijk staat aan economische waarde. Niets is minder waard. Um, ook de natuur heeft gebruikswaarde, alleen koppelen we daar geen economisch prijskaartje aan. De natuur is, ik zei het net al, enorm efficiënt. Levert enorm veel ecosysteemdiensten. Op het moment dat je daar een prijskaartje aan hangt, ja, dan um, valt gebruikswaarde ook voor een groot deel samen met toekomstwaarde. Datzelfde geldt voor uh, belevingswaarde. Belevingswaarde, als je kijkt naar uh, de waarde van sociale ontmoetingen of uh, de kwaliteit van onze omgeving als vestigingsvoorwaarde, heeft wel degelijk economische waarde. Dus als we, um, kijk deze trits van gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde, die, die komt voort uit uh, Vitruvius, 2500 jaar geleden. Um, die bij elke ontwerpopgave zei dat die drie met elkaar in balans moeten zijn. Maar hij koppelde daar echt niet het begrip economische belang aan. Dus als we Vitruvius plat slaan op deze manier, dan voeren we de verkeerde discussie. Um, ik denk juist dat het ook hier weer niet gaat om het afwegen van gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde. Maar om het integreren van die drie belangen in elke opgave die we te doen hebben. Um, en dat we... Uh, ja, het, het probleem is vooral hoe we rekenen. Dat we uh, de economische waarde alleen toekennen aan een selectief deel van, van onze maatschappij. Um, en ook alleen voor de huidige generatie. Op het moment dat we ook de toekomstige generaties en de prijs die zij betalen voor dat wat wij nu niet doen uh, in de berekeningen mee, meenemen... Dan krijg je een heel ander gesprek over gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde. En ik wil toch, uh, ja, ik wil geen college geven hier. Maar ik kan het niet laten om toch nog het standaardwerk uh, uit 2003, uh, was kennelijk een productiviteit uh, 2003, uh, van uh, Hoijmeijer en Luttik over uh, ruimtelijke kwaliteit in meervoud. Om dat er nog eens op na te slaan. Want dat is precies waar het over gaat. Het gaat over kwaliteit in meervoud, meervoudige kwaliteit. voor uh, hè, Waar je uiteindelijk met een, een blik van brede welvaart naar kijkt. En niet met de, met de perspectief van ja, de korte termijn uh, economische belangen waar nu mee uh, gerekend wordt. Ja. Ik uh, ga door naar mijn laatste punt. Heb ik, heb ik nog tijd? Ja, ja je, hebt uh, nog, je hebt nog drie minuutjes. Dank je wel. Dat gaat over uh, stad en land. Um, werd niet geadresseerd door Rink. Uh, dat is ook niet voor niks denk ik, want ook deze bijeenkomst is weer opgeknipt in een blokje land en een blokje stad lijkt het wel. Uh, en dat is een hardnekkige er erfenis uit de vorige eeuw, um, dat is opgesplitst in disciplines en in instituties, noem maar op, maar als we dat zo blijven bekijken dan komen we er echt niet uit. Um, want stad en land moeten we echt als een samenhangend uh, systeem gaan bekijken. Um, laat ik een voorbeeld geven als we de ontwikkeling naar kringlooplandbouw serieus nemen. Dan heeft dat denk ik meer gevolgen voor uh, de agro-industrie en de agrodienstverlening, Wat toch vooral uh, stedelijke economische belangen zijn dan voor de primaire sector. Uh, althans wat de grondgebonden landbouw betreft. Dus we ontkomen er niet aan om stad en land in samenhang te betrekken. En uh, datzelfde geldt voor het idee dat, um, wat ook een grote misvatting is, dat de stad vol is en het land leeg. Um, ook in het landelijk gebied wordt elke vierkante meter heel erg intensief gebruikt. Um, ook door de natuur. De natuur is super efficiënt. Daar kunnen we heel erg veel van leren. Alleen um, heeft de natuur geen stem. Dus um, het efficiënte gebruik van de natuur in het landelijk gebied. En ook het efficiënte gebruik van de ecosysteemdiensten die dat voortbrengt. Onder andere voor de landbouw. Um, die uh, ja, is ook voor de, uh, voor de stad van groot belang. Um, dat brengt me op het punt... Aansluitend bij mijn vorige blokje, dat we er niet aan ontkomen om uh, de kosten en de baten van de ruimtelijke ontwikkelingen in een veel breder stad landperspectief perspectief te uh, moeten gaan bekijken. Um, en ja, er wordt in deze dagen natuurlijk veel gespeculeerd over een minister van Ruimte of een minister van Leefomgeving of een minister van Wonen. Um, uh, ik las... Uh, de laatste ook een manifest waar zelfs mijn naam onder staat, wat het heeft over een minister van Ruimte, Natuur en Landbouw. Um, om het denken wat te voeden en op te rekken, zou ik nog een nieuwe smaak willen toevoegen. Um, misschien dat ons dat helpt, is een minister van Stad en Land. Tot zover mijn bijdrage. Oké, okay, dankjewel uh, Janne-Marie. Ik ga even terug naar Rink uh, voor wat uh, reflecties op het commentaar. En Rink, ik zou daar twee elementen uitpakken, want die lijken me wel interessant voor, voor het vervolggesprek ook. Um, die relatie tussen gebruikswaarde, uh, toekomstwaarde en belevingswaarde, hoe je dat ziet. Uh, Jan de Marie pleit voor een meer integrale perspectief daarop. Dus wat minder de rasters van economie uh, en sociaal, wat meer kijken naar ook alternatieve gebruikswaarden. En de relatie tussen stad en land, misschien kun je daar ook nog even op reflecteren. Aan jou Rink, om uh, eventjes ja. um, wat feedback te geven. Ja, jan marie heel erg bedankt. Ja, eigenlijk ben ik helemaal eens met wat jij zegt. Dat is ook de bondigheid van de presentatie, af en toe misschien wat nuances aan zich voorbij laat gaan. Helemaal gelijk op die drie principes van Vitruvius. Je hebt ook een zogeheten Habi Forum-schemaatje, waarbij ook die drie principes verder uiteengerafeld zijn, allerlei dingen. Wat ik probeer te schetsen, is dat je toch ziet dat de afgelopen decennia uh, toch heel vaak. Het idee is geweest bij veel mensen dat gebruikswaarde, economische waarde in een beperkte zin is. En waar wij nu ook voor pleiten is dat je een veel evenwichtige benadering hebt. Waarbij, zoals jij aangaf, je ook aangeeft dat iets als toekomstwaarde ook gewoon van economisch belang is. Of dat de belevingswaarde ook een heel duidelijk economisch fundament heeft. Dus uh, wij gaan in ons verhaal ook heel erg, erg in op het belang van functiecombinaties. Hè? Juist doordat er zoveel claims op de ruimte afkomen, is het zaak om creatief te kijken of we niet veel meer uh, zaken met elkaar zou kunnen combineren. Want anders dan past het ook gewoon niet in de ruimte. En wanneer je het hebt over functiecombinaties, dan uh, ja, komt ook het belang van die afweging van deze onderdelen van ruimtekwaliteit uh, ook weer heel erg sterk uh, naar voren. Um, het, uh, Tweede punt, uh, Hans, wat jij aan de orde nog heel ja. zelf was ook. Ja. Ja, stop, stop, uh, de land. Ja. ja, de relatie tussen stad en land. Ja, de relatie tussen stad en land. Ja, dat is eigenlijk ook het punt waar. Dan noem ik ook weer die, die, het belang van die functiecombinaties, hè, van, uh, we moeten voorbij uh, uh, het honoreren van monofunctionele ruimteclaims, uh, en alsof het landelijk gebied inderdaad nog een, een, een onbeschreven blad is, waar je naar nou liever uit, uit kunt pikken. Uh, we hebben die ruimte gewoon niet meer. Dus uh, heel erg van belang, inderdaad, om stad- en land- uh, in samenhang uh, te bekijken. En uh, je had het even over een minister van dit en een minister van dat. Uh, dat zou ik graag nog even willen overlaten aan mijn collega David Hamers. Want uh, daar, daar hebben we ook zo onder onze ideeën over. Maar uh, kort weg, uh, van, ja, het gaat er ook vooral om van wat er zou moeten gebeuren. En, en, en niet hoe het poppetje hoe het heet, natuurlijk. Maar uh, ik denk inderdaad dat het. ...goed is als een minister die zich met dit soort zaken bezighoudt, ook stad en land meer in samenhang gaat bekijken. Ik heb nog één vraag uit de chat die wil ik uh, jou ook voorleggen, Rink. Uh, er zijn wat mensen die vragen in de chat of die voorkeursvolgorde voor uh, uh, die vijf stappen hè, met water, die waterstappen die jij presenteert... ...en de voor, voorkeursvolgorde met de met water, in hoeverre die nou het algemeen belang dient? Uh, uh, is er alsof een soort objectieve maatstaf aan te verbinden? Of uh, geldt ook hier dat er eigenlijk verschillende afwegingen zouden kunnen worden gemaakt? Uh, die die voorkeursvolgorde uh, houdt wel in dat de eerste stappen uh, belangrijker zijn dan de laatste stap. Omdat de, ja, de laatste stappen ja. ons eigenlijk heel veel problemen hebben gebracht. Met name de stap afvoeren. Hè. Als je lukraken water afvoert. Dan heb je een heleboel problemen. Uh, Binnen stroom krijg je veel wateroverlast als het bovenstroom snel kan afvoeren. Maar ook heb je bovenstrooms veel last van droogte. Omdat je het water wat je zo nodig hebt voor droge zomers uh, heel snel afvoert. En ja, uh, voor een deel is dat hele waterhuishoudingssysteem de laatste decennia... ook in een hele andere periode uh, aangepast. Uh, we hebben er nu al veel problemen mee, maar als de klimaatverandering doorzet... krijgen we nog meer problemen mee. Dus het is geen kwestie van... Uh, Zomaar een kiezen. tussen de vijf onderdelen zit echt een hele duidelijke hiërarchie, hiërarchie in. En ook dat eerste punt van het sparen van water. De OESO uh, heeft ook een paar jaar geleden een advies uitgebracht, waarin men heeft gezegd dat Nederland veel meer moet inzetten op uh, in het water besparen, maar ook op beprijzen van water. En uh, ja, dat is een, een punt wat nu toch ook wel duidelijk nog op het... Uh, bij het nieuwe kabinet voor ligt. Want tot dusver is het nog niet gelukt om daar echt concreet invulling aan te geven. Nou, Mag ik daar een wat aan aandachtspunt toevoegen, Hans? Zeker, Janne-Marie, maar ik, ik wil er eventjes een aandachtspunt hierbij is ook uh, om een bruggetje weer naar jou te maken. Het feit dat je dit natuurlijk enerzijds kunt beschouwen als afweging, maar anderzijds kunt ook streven naar integratie van die verschillende stappen. Maar misschien wilde jij dat al zeggen, Janne-Marie. Nou, ik, ik ben het daar wel mee eens, maar wat ik wilde toevoegen is dat hier ook het belang uitblijkt dat je niet alleen maar systeemverantwoordelijk bent en zo'n zo volgorde aangeeft, maar dat je ook resultaten beschrijft en dat je zegt, wat vinden wij nog acceptabel hoeveel we afvoeren in, in bepaalde gebieden? Ook dat zou je kunnen normeren. En dan is het aan het gebied en de hele watercyclus om met alle creativiteit die zij in zich hebben te kijken hoe je dat op een, op een slimme manier kan doen. Dus ik denk juist ja. dat het normeren van dat soort dingen kan helpen om tot slimmere oplossingen te komen. Ja, dank. Ik wilde naar David toe, naar het volgende blokje. Want we hebben het al even over stad en land gehad. Dat raakt aan de verstedelijkingsvisie. Toch weer even de stad gedefinieerd kennelijk, uh, uh, maar dan toch uh, twee aandachtspunten die David aan de orde gaat stellen is die verstedelijkingsvisie en, en de rol van de Rijksregie. Uh, David, aan jou het woord. Dankjewel uh, Hans. Uh, ik heb ontzettend veel interessante dingen gehoord en ik zal ook proberen af en toe aan te knopen als ik kan. Uh, want het stad-land onderscheid uh, is inderdaad, denk ik, uh, achterhaald. Ik denk dat jan marie daar een heel mooi punt maakt. Um, ik zal daar ook uh, wel iets over kunnen zeggen aan de hand van wat beelden die ik kan laten zien. Um, ik zal beginnen met die integrale verstedelijkingsopgave die we zien. En die we ook bepleiten om uh, op kaart te zetten in het verlengde van de NOVI. In de uitwerking van de, uh, de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. Um, als we naar de volgende kaart kijken, dat is een kaart van 2050 van Nederland. Dan, dan ziet u twee Nederlanden uh, in een laag en een hoog scenario. Uh, het gaat heel vaak over die miljoen woningen. Uh, wij noemden hem ook al even kort in de inleiding. Uh, in alle media is die miljoen woningen te vinden. Uh, die, die woningbouwopgave is gewoon hartstikke groot. Maar wat vaak verloren gaat in, in het debat is de onzekerheid rondom die miljoen woningen kan echt een stuk minder worden misschien en het kan ook een stuk meer worden. Dat weten we gewoon niet. Wat we in deze twee kaarten van Nederland laten zien is de bandbreedte in twee scenario's: een hoog ontwikkelscenario, hoge bestedelijkingsdruk ook. We bekijken de rood tinten en een laag scenario met veel meer blauw en geel tinten. Wat je hier ziet, om over even wat, wat, wat cijfers te zien. Uh, is uh, aan de linkerkant, in het hoge scenario, voor 2030 bijvoorbeeld, uh, in, in het hoge scenario, uh, rond de anderhalf miljoen woningen extra nodig. Dus meer dan die 1 miljoen die genoemd worden. In het lage scenario is dat eerder rond de 750.000. Dus dat maakt nogal wat uit. En dat is voor 2030. In 2050 groeit het in het hoge scenario zelfs door, mogelijk, tot ruim 2 miljoen. 2,4 miljoen. Dat is... Dus een forse stijging op lange termijn, als dat hoge scenario waarheid wordt. Maar dat weten we niet. Dus je moet rekening houden in je planning met die onzekerheid. Wat je ook ziet, nou ja, hetzelfde geldt in principe, ik noemde nu wonen als voorbeeld. dan laat ik ook iets zeggen over werken. Dat is ook wel belangrijk, omdat bedrijventerreinen ook grote ruimtevreters zijn. De behoefte aan ruimte voor werken is ook groot. Zelfs sterker toegenomen de afgelopen jaren dan de ruimte voor wonen. Dat wordt wel eens vergeten. Um, het, het, de bandbreedte is ook daar groot. Het kan gaan om een stabiliteit in de economie. Dan heb je het eigenlijk over een, een, niet een groei van banen. Maar het kan ook gaan om een groei van banen richting de 800.000 uh, in een periode van pakweg 10 jaar. En het zou zelfs nog door kunnen stijgen. Uh, dat zijn flinke marges waar men rekening mee moet houden. Dus als je gaat plannen, plan dan ook uh, wat wij dan adaptief noemen. Hè, bouw uh, veerkracht in. Nou, wat je in deze kaarten ook ziet, uh, is het verschil tussen de regio's de kleuren verschillen per regio in beide scenario's en als het over die miljoen woningen gaat om die nog maar eens te noemen dan is dat dus niet evenredig verdeeld over nederland je ziet een hoge druk in het westen en midden van het land even heel kort door de bocht en een veel lagere verstedelijkingsdruk in de, uh, meer aan de randen van nederland noordoost zuidoost zuidwest Um, dat zijn geen voorspellingen, hè? dat zijn scenario's, dus het kan uh, minder en meer worden, maar de verschillen zijn groot. Um, de Novi uh, erkent dit ook, speelt daar ook wel op in. Waar wij voor pleiten in dit rapport is, uh, houd rekening met die verschillen. Dat betekent dus ook, waar ik straks mee zal eindigen, de regie van de Rijksoverheid. Dat is dus niet een centrale greep naar de macht van die rijksoverheid, maar dat is een samenwerking met regionale overheden die heel goed weten wat er in hun regio speelt. Um, waar wij voor pleiten is, houd rekening met relaties tussen regio's. Um, op het moment dat je de verstedelijkingsdruk een, ja, in goede banen wilt leiden in het westen en midden van het land bijvoorbeeld, dan kan dat consequenties hebben voor andere aanpalende regio's. In Nederland. Dus dat zou ook wel eens nog bijvoorbeeld het risico kunnen opleveren dat je een bepaalde afwenteling krijgt. Stel je voor dat je heel veel woningen bouwt in de Randstad. Uh, waar komt de energie dan vandaan, duurzame energie, voor die woningen? Gaat dat dan naar een ander gebied? Dus daar zitten relaties tussen die twee uh, dossiers, energie en wonen in dit geval. Dus een visie op verstedelijking uh, zou ook een visie inclusief energie moeten zijn. Dus die verbreding. Uh, gaat niet alleen voorbij stad-land onderscheid, maar gaat er door alle, allerlei dossiers heen. Waar botst het? Waar zijn combinaties mogelijk? Uh, waar zou je iets moeten verzinnen om afwenteling of ongewenste afwenteling te voorkomen? Uh, als je naar het plaatje kijkt, dan zie je, uh, nou ja, als, als, het huidige, als de huidige trend doorzet, dan neemt de concentratie in de Randstad verder toe. Er is ook een geluid in de politiek dat pleit voor uh, spreiding van verstedelijkingsdruk over Nederland. Nou, dat is een optie inderdaad. Je zou als, als Rijksoverheid kunnen proberen de woningen of de, de, de werkgelegenheid meer te spreiden over Nederland. Daar zijn we in het verleden niet heel succesvol in geweest. Nou, in sommige opzichten is dat misschien gelukt, maar veel, veel, het is niet helemaal maakbaar. Wij willen wel aandacht vragen voor niet alleen die beperking van de stuurbaarheid, maar ook voor als je de woningen zou spreiden, maar niet de banen, dan roep je een uh, mobiliteitsprobleem mogelijk over je af. Dus dat heeft ook consequenties, om even ook iets te zeggen over dat debat. Nou, als we naar de volgende uh, plaat gaan kijken, dan uh, zien we een, puzz een aantal puzzelstukjes. Uh, ik heb hier even uh, wonen en werken en infrastructuur op tafel uh, gelegd in deze infographic. Uh, daar hebben we veel ervaring mee in Nederland. Uh, denk ook aan de vinex periode waarin heel veel woningen zijn gebouwd, werklocaties zijn ontwikkeld, infrastructuur is aangelegd. Maar er komt wel een aantal op, uh, opgaven bij, grote opgaven. Als we dan naar het tweede plaatje kijken, dan zie je het kleurenpalet van die puzzelstukjes uh, toenemen. Het palet wordt rijker, er zit uh, energie bij, natuurontwikkeling, uh, opnieuw wonen, werk, infrastructuur, waterproblematiek en klimaatadaptatie, zowel droogte als wateroverlast, punten die Rienk al noemde. Uh, recreatie zit daarbij. Ons pleidooi in dit rapport is om de verstedelijkingsvisie breder te maken dan alleen de woningbouwopgave. En die krijgt heel veel aandacht nu, en terecht, het is een grote opgave. Maar we pleiten ervoor om de woonopgave als onderdeel te zien van een veel bredere verstedelijkingsopgave. Dus een veelkleurig palet, een visie zou daar op, op al die kleuren uh, uitspraken moeten doen, afwegingen moeten maken. En dat betekent dus, als je dat op kaart zet, bijvoorbeeld in het verlengde van de Novi, die Novi concreter te maken, er zijn al verstedelijkingstrategieën in ontwikkeling in Nederland, Rijk en Regio vinden elkaar daar, maar als je dat doet, maak het concreter en geef aan wat prioriteit krijgt in een bepaalde regio. Het kan niet altijd, niet alles kan overal, zegt de Nationale omgeving, Omgevingsvisie al, maar dat betekent wel dat je dus keuze gaat maken. En die keuze worden nu nog een beetje op de lange baan geschoven, lijkt het wel. Wij denken dat het, nou ja, de, de tijd is gekomen om echt knopen door te hakken op het gebied van ruimtelijke ordening. Um, dus wat wil je combineren? Wat zou je willen scheiden? Waar zijn uh, mogelijkheden om regio's aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen we meer toekomstbestendigheid uh, inbouwen? En dat soort vraagstukken, om die balans die Rink en Jan en Marina net al bespraken, om die beter te krijgen. Als we naar het volgende plaatje kijken, dan hebben we een modelsimulatie in de aanbieding. Als een voorbeeld, het is een simulatie zeg ik op voorhand. Dit is geen voorspelling van waar dat allemaal heen gaat in deze regio. We hebben een simulatie gedaan, in principe voor heel Nederland. We hebben die gedaan voor een aantal voorbeeldgebieden om het verhaal te kunnen vertellen. En een van die voorbeeldgebieden is de regio arnhem Nijmegen. Die zien jullie hier op de, op de kaart. Um, een simulatie naar nou, drie verschillende verstedelijkingsopties. Het zijn vrij theoretische opties. Het is uh, binnenstedelijk bouwen, bouwen nabij OV-locaties, uh, OV-haltes, of bouwen in uitleglocaties, even in, heel simpel gezegd in het weiland in de praktijk gaan die natuurlijk gecombineerd worden. Maar even voor de sake of the argument, eh, drie vrij extreme opties. Als je daarop zou inzetten, wat betekent dat in de regio? In dit geval eh, Arnhem-Nijmegen in beeld. Nou, eh, hier ziet u een loopje waarbij eh, dichtbij in beeld komt. Dus in de stad bouwen, verbonden, bouwen nabij, OV-locaties, OV-haltes. En ruim, dus bouwen in de weilanden. Dat loopt een aantal keer, kunt u even meekijken. Het gaat er dus niet om om precies de locatie aan te wijzen. Maar in het model zie je wel dat er wat te kiezen valt. De locaties verschillen behoorlijk. Dit ook wat overlap tussen. Uh, locaties die in alle scenario's, uh, in alle varianten uh, kunnen werken. Maar er valt echt wat te kiezen. En de keuzes doen er ook toe. We hebben achter deze simulatie uh, een aantal indicatoren doorgerekend. Zoals we dat technisch noemen. Dat betekent dat we hebben gekeken naar nou, wat betekent dat als je daar en daar zou bouwen. Voor bijvoorbeeld... Uh, wat woningtype, sluit dat aan bij de behoeften. Wat betekent het voor het behoud van het landschap? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van banen? Hè? Waar gaan mensen werken als ze op een bepaalde plek wonen? Dat heeft bereikbaarheidsconsequenties en mobiliteitsconsequenties. Nou, al deze eh, afwegingen zouden onderdeel moeten zijn in relatie dus met... Landelijk gebied, natuurontwikkeling, die waterklimaatadaptatieproblematiek water, in zo'n regio. Nou, dit is het voorbeeld van Arnhem-Nijmegen. We hebben dat dus over andere regio's bekeken. En even uitzoomend, eh, niet op deze locatie, maar even uitzoomend, zou je kunnen zeggen dat eh, de, de gemakkelijke locaties, als het om hoge druk gaat, wel een beetje vergeven zijn. Eh, dan wordt de keuze vrij, eh, ja, dan wordt die wat harder natuurlijk, dan wordt die wat moeilijker. In een lage druk scenario zijn er wat meer opties. Maar zou je rekening moeten houden met locaties waar je ook in een lage druk bijvoorbeeld de bestaande voorzieningen wilt ondersteunen. Dus zorg dan voor locaties die ook in een laag scenario werken. Ik zie Hans iets zeggen, maar ik hoor Hans niet. Klopt dat Hans? Ja, ja de vraag is of je de tijd even in de gaten wil houden. Ja, ja ik ga naar de laatste, laatste slides. Ja, klopt. En als je werklocaties ontwikkelt, zorg er dan voor dat deze locaties ook bij een wat mindere economische ontwikkeling misschien kunnen worden getransformeerd op langere termijn naar uh, woonlocaties. Nou, Gaan we naar de laatste slide. In fout is die uh, op het punt van de Rijksregie. Het debat gaat over de regie uh, van het Rijk. Uh, minister van wonen, minister van ruimte, minister van leefomgeving, minister van uh, ruimte, natuur en nou, ik heb allerlei varianten gezien. Ik zag vanochtend in de media Ed Nijpels en Jacqueline Kramer bijvoorbeeld weer met een pleidooi komen. Wij schetsen in dit rapport, als ik het heel kort samenvat, twee opties. Um, de eerste optie is, uh, dan kunnen we de volgende plaat bekijken, um, wat je zou kunnen zeggen dus de optie minister van wonen. Um, dat is een rijk wat sectoraal sterker stuurt, bijvoorbeeld op wonen. Maar dat zou ook op stikstof kunnen zijn, een ander behoorlijk ingewikkeld dossier. En dat zou betekenen dat het Rijk wel op decentraal niveau, dus provincie, gemeente, op regionaal niveau, die partijen in staat zou moeten stellen om samenhang te creëren, ruimtelijk. Zou dat zelf niet willen doen. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij ervoor pleiten om allerlei subsidiepotjes of financieringsstromen te bundelen in plaats van uh, achter schotten te zetten, of schotten te zetten, zoals nu het geval is. Kun je denken aan bijvoorbeeld dat ruimte ook geld zou kunnen krijgen uit een mobiliteitsfonds. Uh, in plaats van dat te scheiden. Uh, dus als je sectoraal zou willen sturen als Rijksoverheid, dan zou je de decentrale overheden in staat moeten stellen om samenhang te creëren in de ruimte in de regio. De tweede optie is... Oké, okay, het Rijk zou ook meer zelf integraal kunnen sturen en zou dan zelf ook ruimtelijke keuzes maken. Dat zou dan vergen, denken wij, dat het Rijk uh, ontkokert. Want het, het zou in dit geval een stevig departement kunnen worden. Je zou ook aan programmadirecties kunnen denken als je, als je niet de structuurverandering uh, ja. wilt, uh, wilt doorvoeren. Maar het betekent volgens ons ook dat uh, vooral een soort, van, een soort cultuuromslag in de bestuurlijke, uh, dat het zoeken naar samenhang, het zoeken naar synergie, hè, waar dingen elkaar versterken, dat dat beloond zou moeten worden. Er zijn nu te veel belemmeringen die integraliteit in de weg staan. Dat zou je dan naar een beloning moeten omzetten. Nou, Dat vergt nog wel een, een aanpassing. En het laatste wat ik hier nog aan toe wil voegen is, dit zijn twee opties. En het is geen blauwdruk, zo zijn ze vooral niet bedoeld. Wij denken in, in elk geval dat meer inhoudelijk ingaan op vraagstukken, dat als startpunt kiezen... en niet de bestaande structuren. Dat dat een goed idee is. En als je dat dan doet, dan zul je merken dat afhankelijk van het dossier... natuurlijk heel veel dingen kunnen verschillen. Dat er dan maatwerk bij komt kijken En dat ja. het ook dynamiek nodig heeft. Het zal niet in elke fase hetzelfde zijn. Um, interbestuurlijk zal dat een ontzettende ja, beweging geven. En, en die is ook nodig. Nou, dan laat ik het okay. weer. Bij. Ja. Ja. prima. Dank je, David. Snel door naar... Um... Het anker, wethouder uh, te Zwolle, om vanuit het perspectief van Zwolle eens even te reflecteren op de punten die David naar voren heeft gebracht: uh, de verstedelijkingsopgave, stad-landverhoudingen, bij Zwolle natuurlijk ook water, die dan uh, samenkomt, de IJssel, uh, maar tegelijkertijd ook uh, ja, hoe, hoe moeten we dat nu dadelijk in de governance gaan regelen? We moeten inderdaad uh, Den Haag sterker integraal gaan sturen. Of uh, kan Den Haag volstaan met sectorale sturing en gaat de samenhang in de regio worden gevonden? Hoe kijk je uit vanuit Zwolle daartegen aan? Ik ben benieuwd. Nou, dankjewel Hans. En, uh, het, is, uh, het is niet licht. Uh, om in deze tijd al uh, verstandige dingen van te uh, zeggen. Voor het weekend, voor het paasweekend, sprake van elkaar. is maar geluid een beetje slecht? Is het zo al beter? Ja? Kijk eens aan. Ik heb gewoon een mooi. Ik heb gewoon netjes dichterbij. Nou. Um, nou, ter voorbereiding uh, voor het paasweekend uh, was er uh, alles aan de hand. Ik ook al kort even over. En, uh, uh, en dat maakt me wel ja. rustig. Uh, voor degenen die dat niet weten, uh, ooit, ooit was ik zelf uh, een jong, idealistisch kamerlid dat uh, uh, op dit moment net in de moet ik zeggen. Dus is het zo beter? Ja, dit ja, is zo beter. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. hmm. okay. Nou, alle mooie apparatuur, helemaal vrij. Um, nou, de start is al een beetje weggegeven, maar uit. Um, ik vind het lastig uh, deze tijd. We hebben een gesprek, super inhoudelijk. Uh, en politiek komt in elke bijdrage langs. En um, ik, zoals ik net zei, ooit was ik zo'n idealistisch uh, politicus, Kamerlid. Ik ben nu al aan mijn jaar als, uh, als wethouder bezig. Ik heb mijn leven uh, min of meer uh, nou, in dienst gesteld van die politiek. En ik kijk nu naar de televisie en, en het is stuk. Het doet het even niet meer. Um, en en dat, de, ja, ik zal jullie verder alle introspectie... Maar het doet wel pijn. Uh, dat is echt lastig. Uh, want ik kijk natuurlijk ook naar Den Haag als degene die uiteindelijk wel daar de beslissingen moeten nemen. Ten diepste is datgene wat daar gebeurt, daar zitten onze bazen. En als zij het niet meer weten, dan zitten wij echt wel even met de handen in het haar. Uh, en dus dat is aan het gebeuren. Um, dus ik heb voor mezelf de mentale stap genomen, Hans, ik hoop niet dat je het erg vindt, om jouw bureau, wat ik zeer hoog acht, even om te dopen. Um, het planbureau voor de leefomgeving is voor mij vandaag of misschien voor het komende kwartier even het planbureau voor het echte leven nou, even, even politiek eruit even het echte leven hoe, hoe zit het nou ook alweer nou en dan hebben jullie een, een prachtig mooi rapport um, uh, uh, gemaakt wat uh, niet alleen maar naar ruimte kijkt en daarom durf ik het ook wel het, even het echte leven te noemen het is niet een rapport alleen maar voor professionals in de ruimte of in de leefomgeving. Nee, het, het, er staan eigenlijk ook een heleboel hints en aanleidingen voor, ja, voor verandering van gedrag. En dat is wel iets wat we heel erg nodig hebben. Dus even qua inhoud, ik ben ontzettend blij met een rapport dat zegt er moet een nationale verzendingsstrategie komen. Die moet ergens over gaan. Vanuit het Zwolse perspectief zeggen wij al langer, de stedelijke vorm van Nederland had heel vaak de vorm van een driehoek. Een randstad met zo richting Eindhoven, die uitschieter. Wij zeggen al langer, maak er een vierkant van. En dan zit het noordoosten ook goed aangehaakt. Maar degene die veel met infra te maken heeft, nu weet ook, als je zo'n vierkant creëert, dan creëer je ook weer hoekpunten en plekken waar je ook kan aanhaken en aanschakelen. Dus je maakt de bruikbare ruimte daadwerkelijk groter. En dat zien wij ook gebeuren is het tweede punt van Nederland. De trek vanuit de randstad naar Zwolle is op dit moment gigantisch. Want Nederland is gewoon dichterbij gekomen door die fantastische OV-voorziening. En die keuze heeft dit kabinet al gemaakt voor de komende 10, 20 jaar. naar een spoorbeeld wat Nederland in de breedte veel meer gaat verbinden. Dus dat is een goede zaak. Ik ben ontzettend blij dat er meervoudige opgaven wordt gezegd. Uh, dus neem water mee en neem energie mee. Want wat je ook ziet gebeuren in het gedrag. En vanochtend heb ik het in de krant alweer kunnen lezen in reactie op dit rapport. We zien politiek hamstergedrag. Dus altijd iemand zegt ik eerst, ik het meest. En vanochtend was dat Jacques van der Tak, als voorzitter van LTO, die zei belachelijk PBL minder ruimte voor landbouw. We hebben juist meer nodig. Een eenzijdige benadering vanuit de landbouw. Het gaat totaal voorbij de nuances die jullie in dit rapport hebben opgeschreven... Maar het is hamsteren. Ik wil als eerste al het playpapier. En dan kijk je in je woonkamer, je kan geen kant op, maar je bent wel degene die als eerste alles heeft. Maar de consequentie is voor het stedelijk gebied, ik ben niet van de tegenstelling, kom ik zo op, is dat je feitelijk voor de rest van hem een soort ophokplicht -op organiseert, want die kan geen kant meer op. Dus je kan je in deze tijd niet permitteren om één belang tot in ten diepste te blijven dienen. We kunnen het Malingveld elke week volprogrammeren op die manier. Maar dan is het niet gek dat uiteindelijk onze bazen het ook niet meer weten. En ergens in gangetjes, kamertjes, monsterverbonden moeten sluiten om ergens uit te komen. Want ze worden anders vermalen. Dus dit slaat ook op ons terug. Dus als het politiek stuk is, zijn wij ook een beetje stuk. We moeten allemaal stoppen met politiek hamsteren. Het is een beetje populair gezegd in dit uh, enorme geleerde gezelschap, maar ik durf het toch maar eens even zo te noemen. Ik vind de claim die vanochtend LTO doet, net zo arrogant als ik een claim van Schiphol vind. Of een, een claim of gedrag van datasteel, de hooghovens waar ik in de Dat kunnen we ons niet meer permitteren. Dus de waardes die jullie introduceren, ze zijn al oud, maar uh, zeg, er moet een nieuwe balans komen tussen belevingswaarden, tussen gebruikerswaarden, tussen uh, economische waarden. Dat vind ik goed. Dat, dat, daar vraagt deze tijd op. Maar het vraagt dus ook dat wij allemaal leren om met die andere waarden ook ons verhaal op te bouwen. Ik vind eigenlijk dat datgene wat jullie daarmee zeggen dichter op de huid moet komen. Ik uh, laat mij graag inspireren door bijzondere mensen. Eentje daarvan is een briljante uh, rapper uit Brussel. Zlange regie. Ik heb hem nog niet eerder in een PBL publicatie tegengekomen, dus bij deze... Um, Zangenergie is opgegroeid in Molenbeek in Brussel. En die sprak over de stad als zijn therapeut. En toen ik dat hem hoorde zeggen. Ben ik wekenlang als wethouder ruimtelijke ordening. En wonen even van slag geweest. Wow, de stad als therapeut. Zo, die, zo intens diep in gesprek is hij in zijn belevingswereld met die stad. Dus eigenlijk elke poging tot... Abstraheren van die leefomgeving, van het echte leven, doet dat gevoel geweld aan. Als ik kijk in mijn dagelijks leven als wethouder, als ik nu bezig ben met een omgevingsvisie, waarin ik bijvoorbeeld zeg, we hebben zoveel duizend woningen nodig, dan proef ik hoe diep dat ingrijpt, hoe onzeker mensen dat kan maken. Dus ik vind een term als belevingswaarde wel mooi, maar we hebben het ook al een plekje gegeven ergens op een plank in een kastje. Uh, en daarnaast staan ook weer een paar andere waarden. En als je zegt het mag dichter op de huid komen, dan zou ik het graag willen hebben, hier specifiek over eigenaarschap. Er is eigenaarschap. Je hoeft niet het bezit te hebben, maar je kan je wel eigenaar voelen. Ik ken hier mensen, die die rivier, die IJssel, die is van hen. En daar moeten we allemaal vanaf blijven. Die is van... uh, ze bezitten hem niet, maar ze leven eromheen. Zo, dicht zo dichtbij kan het komen. Ik vind het appel wat wordt gedaan op samenwerking tussen de regio's, begrip te hebben tussen afwendelgedrag wat er uh, kan ontstaan, dat, dat is goed. Maar ook dat kan je weer te veel abstraheren. Eigenlijk gaat mijn hele bijdrage over hoe zou ik willen dat wij ons als overheden naar elkaar verhouden. En, en ik heb dan meer met een thema als partnerschap, wat veel dieper gaat dan samenwerken. Uh, wat betekent dat je echt afspraken met elkaar maakt, maar wat betekent dat je ook iets voor elkaar over hebt. Als ik kijk nu hoe ik de afgelopen jaren mij uh, heb moeten inspannen voor de regio Zwolle om op een nationale agenda te komen, wat ook wel mooi aan het lukken is hoor zie ik ook dat het ontzettend veel werk kost. En ik heb ooit wel eens gezegd, ik weet niet meer hoe ik in het balboekje moet komen. Of hoe moet ik mezelf moet laten zien om dat voor elkaar te krijgen. We hebben een periode achter de rug waarin het kabinet echt heel erg zijn best heeft gedaan om nieuwe arrangementen te voeren over hoe gaan we samenwerken. Maar ze hebben allemaal wel economische teksten gekregen. Impulsregeling, prikkels, deals, regio-deals, woningbouwimpuls. En... Daaronder ligt altijd wel die gedachte van economische transactie. Voor wat hoort wat. We maken een deal. En, uh, en je moet jezelf zo goed mogelijk laten zien om een aanmerking te kunnen komen voor een deal. En dat lokt geen partnerschap uit. Dat geeft niet het respect van eigenaarschap. Maar dat, dat lokt economisch gedrag uit. En volgens mij kunnen we ons dat... Minder permittering. Dus juist op het moment dat jullie die balans prediken voor meer waardes toevoegen in dat, in dat spel. Nou, dan zou je ook meer vanuit partnerschap moeten werken. Lange termijn commitment durven aan te gaan. Um, en dan kom ik bij mijn laatste punt. Daar mag je dan ook echt leiderschap laten zien. Uh, David zei het al even heel mooi. Hè? Keuzes maken. Moeilijke keuzes maken. Ik er straks nog één andere nuanciële opmerking bij maken, maar keuzes maken. De keuzes maken moet je wel doen als een echte leider. Dus de dingen die ik net heb genoemd, partnerschap en eigenaarschap, die horen daarbij. Ik hoor nu wel in het debat zeggen, het Rijk moet maar plekken gaan aanwijzen waar er woningen gebouwd moeten gaan worden. Nou, dat is weer politiek hamstergedrag, hè? eerst wonen en de, de rest kan, heeft het nakijken. Dus daar is de landbouw dan weer boos over en dat snap ik dan weer heel goed. Um, maar daarmee ga je voorbij aan partnerschap, je gaat voorbij aan eigenaarschap. En ik voorspel je dat het Malieveld er niet rustiger van gaat worden. En ik denk dat de versnelling die het lijkt te beloven helemaal niet tot stand gaat komen. In het Engels zeggen ze wel eens make a choice and own it. Kies ergens voor en wees ervan. Dus wees resultaatverantwoordelijk David, zeg ik eigenlijk. Ik ben het daarin zeer eens met jouw keuze. Geen eendimensionale uh, sectorale benadering. Het vraagt wel iets van de overheid. Het vraagt om beschikbaar te zijn. Uh, je kan niet zeggen, ja, ik wil dit wel, maar ik heb ook al een keertje ergens iets anders gezegd. Ik weet dat een aantal mensen zich enorm aan storen, bijvoorbeeld het mobiliteitsfonds al voor jarenlang vast ligt. Hoe kan je echt partnerschap aangaan, een keuze maken, daar echt resultaatverantwoordelijkheid voor nemen, om te zeggen, ja, maar ik zit ook met mijn me ene been in een ander huwelijk. Je, hebt, je maakt een echte keuze. Het betekent dat je jezelf ook iets moet durven opgeven. Um, het betekent ook dat je open moet staan, dat je beschikbaar moet zijn. Wat ik soms lastig vind, en daarbij is de nieuwe titel van de planbureau ook wel een beetje een knipoogje, dat we dingen zo abstraheren dat ze moeilijk toegankelijk worden. Ik vind dat wij open moeten staan. Ik ben een soort strijd in de watersector aan het gang tegen alle overleg. Maar ik zie dat wij zoveel professionals alleen maar aan het woord hebben dat de wereld waarvan wij belangrijk vinden dat die meegaat doen... dat ze niet meer naar binnen kunnen komen. Dus moeten we voor oppassen. Nou, ik, een laatste opmerking, Hans, want ik neem mijn tijd. Um, keuzes maken klinkt bijna als het pistool op de borst. Nu een keuze maken. Maar het is een positieve, het is een optimistische vraag. We mogen keuzes maken. We kunnen keuzes maken... Want we hebben ruimte. Niet meesten van de hele wereld, maar we hebben ruimte. En we hebben kracht en we hebben kennis. Het enige wat ons in de weg staat om de goede dingen te doen, is ons eigen gedrag. En daarin denk ik dat wij iets mogen leren. En ik ben dus ontzettend blij met dit rapport. Wat naast alle inhoudelijke um, uh, fysieke thematiek, ook die gedragscomponenten aanwijst. En, oh ja, en het echte leven, uh, Janne-Marie. Als ik nu de deur uitloop, sta ik over kleine tien minuten in de uitwaarde. Dat is het fantastische van wonen in Zwolle. Ik kan deze stad niet loszien van het landschap. En overigens niet, ook niet zonder de, de, de boeren die hier om, om deze stad heen leven. Dus wij moeten het met elkaar in dat echte leven zien te rooien. Dus laten we het alsjeblieft niet met kunstmatige tegenstellingen tegen elkaar uitspreken. Prima. Prima, heel goed. Dank je wel Ed voor deze kriegeur vanuit Zwolle. Ik, wij, wij gaan het, um, daarna nadenken over het Planbureau voor het Echte Leven. Het PBEL. Dat uh, lijkt me, het lijkt me een, een mooi perspectief. Maar voor nu even terug naar David. Uh, uh, David, ik zou het ik zou wel leuk vinden als je even kunt reflecteren op, op um, het centrale begrip uit zijn presentatie: partnerschap. Want dat raakt natuurlijk aan de inrichting van de relatie tussen zeg maar even Den Haag en, en de regio. De kritische opmerkingen bij de deals, dat zelfs in de deals, hè, terwijl die toch bedoeld zijn om, om partnerschap te organiseren, dat zelfs in de deals de centrales komen te staan. Uh, terwijl je eigenlijk wil na, naar samenhang, integratie, meervaardige opgaves, <tie> geen uiteraal van functies. Misschien kun je daar eens even op reflecteren. Ja, ja, dat, uh, ja, ik ben echt onder de indruk van uh, de reflectie van Ed. Ik denk dat hij ontzettend mooi verwoordt um, wat, wat onder deze tekst ligt, maar wat wij als planbureau natuurlijk niet op die manier kunnen formuleren. Um, dat partnerschap en dat, um, het, het, ook het eigenaarschap, wat Ed daarvoor noemde, um, en dan niet in de, zin, in de zin van bezit claimen, juist niet nee, eigenaarschap voelen, zei Ed volgens mij, dat heb ik in ieder geval opgeschreven even hier, uh, en partnerschap, partners willen zijn uh, en in gesprek gaan, met, met, met, misschien met je directe partner, je eigen partner, uh, maar ook met partners daaromheen, hè, met andere partners in samenwerkingsverbanden. Uh, het woord open, openheid zat, zat ook in het betoog van, van Ed. Ja, dat zijn de termen, denk ik, die heel goed die cultuuromslag die ik even noemde in een bijzinnetje in mijn presentatie. Uh, da daar gaat het inderdaad om, denk ik. Ik denk dat we uh, met... Dit met, zijn zulke complexe opgaven. We leven niet in een no normale tijd, denk ik. Misschien denkt elke generatie dat, maar ik vind dit wel een bijzondere tijd. Ik denk dat we, we zo'n cultuuromslag naar dat type partnerschap en leiderschap ook... dat we daar naartoe moeten om hier uh, uh, de juiste keuzes te maken. En wat ik vooral mooi vond... In het, het verhaal van Ed, waar die mij eindigde, dat wij keuzes mogen maken en, en ook kunnen maken, dat dat een positief eh, pleidooi is. Hè? Of een positief appel. voor een hele mooie wending. Het lijkt steeds alsof we voor dilemma's staan waar we niet uitkomen. Maar dat is natuurlijk fantastisch als je keuzes kunt maken. Um, als, je, als ik het toch even iets technischer maar in onderzoekstermen mag framen, want we zijn natuurlijk wel een kennisinstelling, ook al zijn we voor het echte leven. Helemaal eens Ed overigens. Um, dan... Dan gaat het om een, uh, ja, Hans Lomaas noemt dat, hè, onze directeur noemt dat altijd, uh, schakelen tussen uh, allerlei niveaus. En schakelen tussen dossiers ook wel. Horizontaal en verticaal. Hè, door, door uh, zeg maar, van gemeente via provincie naar Rijk en soms ook naar Europa. Maar ook tussen de sectorale dossiers en tussen stad en land. Die beweging, die... die... Ja, noem het, noem het ook weer een soort van veerkracht, dat je in beweging blijft. Die is nodig, denk ik, om uh, innovatieve oplossingen uh, te vinden. En als, als, als, ik denk, zo'n invulling van partnerschap en uh, misschien dynamisch leiderschap, ja, het klinkt heel vaak allemaal, maar dat zijn wel de termen, denk ik, waar we aan zouden moeten werken. Nou, en, en als Ed dat leest in ons uh, rapport, ben ik daar heel blij mee. Ik vind dat hij dat prachtig verwoordt. Mag ik eens even uh, opengooien naar de chatruimte? Uh, Want uh, daar is toch een brandende kwestie die in de chatruimte door een aantal mensen wordt aangeroerd En die dingen die het waardevol is, die, waard, die het waard is om even breder te bespreken. En dat gaat over het feit dat, dat in de boodschap die wij uitzenden, en bespreken nu hier, uh, toch wel een, een zekere spanning wordt, wordt geconstateerd. Dus enerzijds de oproep om keuzes te maken. Te sturen. We willen een overheid die weer regisseur wordt, die ook keuzes maakt en die vanuit die keuzes ook richting geeft. En van de andere kant willen we participatie. We hebben ook draagvlak. We willen experimenteerruimte, we willen partnerschap. Er zit daar geen spanning tussen. Tussen enerzijds de behoefte aan sturing en anderzijds de behoefte aan participatie en betrokkenheid. Wie wil daar eens even op reflecteren? Ed. En dan zie ik David en daarna Rink. Ed. Ja, dat uh, geeft mij de kans om nog, nog een dingetje te zeggen wat ik in de heetste heet van de tijd had gemist. Kijk, het landschap, onze omgeving, hè, daar voelen we allemaal wat bij, dus daar zijn wij op een of andere manier eigenaar van. We zijn ook eigenaar van de opgaven. We zijn ook eigenaar van de problemen. En we zijn ook eigenaar van de oplossingen. En het is wel heel erg de kunst om dat zichtbaar te krijgen. Dat doe je volgens mij niet door um, mensen schuldgevoel aan te praten. Dat, dat, uh, dat helpt meestal niet zo. Maar hoe kun je nou mensen onderdeel maken van een oplossing? Hoe kun je mensen nou onderdeel laten zijn van het probleem? Um, en geef ze daarin dan een handelingsperspectief. En dat soms om hele grote problemen, naar hele kleine problemen terug te brengen naar straatniveau. Dat is het lastigste af en toe als je op nationaal niveau over dingen aan het nadenken. Maar dat is natuurlijk mijn, mijn dagelijks leven. Uh, maar dat is volgens mij eigenlijk de echte spanning die je moet zien te overbruggen. Dus maak het probleem, deel het op in, in kleine stukjes. Waarbij dat kleine stukje nog steeds het grote probleem laat zien. En doe hetzelfde met de oplossingen. Dat zou mijn idee zijn. En leiderschap. Daar zei David trouwens in zijn eerste deel al heel mooi. Ik, ik pleit dus niet voor tirannen. Maar voor echte leiders. Die met partnerschap en eigenaarschap kunnen werken. Uh, en tirannen die daar iets door is trot. Uh, en echte leiders gaan met je in gesprek. Ja. Dank je David een aanvulling? Nog heel kort. want de, ik, Die spanning ik, ja, tussen, ja. tussen regie en partnerschap. Um, het woord regisseur zou, zou niet het woord zijn wat ik denk ik direct zou kiezen. Maar dat is wel het woord in de media. Ik denk dat, um, om aan te sluiten bij Ed dat leiderschap, uh, dat iemand overtuigen uh, of iemand, eh, iemand meenemen in een bepaald verhaal staat niet op gespannen voet met iemand betrekken in de gedachtenvorming. Dat, dat hoeft geen tegenstelling te zijn. Dat is denk ik precies waar het over zou moeten gaan. En eh, wat, dat, dat neemt niet weg dat er spanningen zijn hè, tussen belangen. Ik bedoel, daar doen we niks aan af. Die zijn er gewoon. Dat, dat is duidelijk. En ik denk ook als we naar integrale oplossingen zouden... of meer integrale of integrerende oplossingen zouden willen... dat we niet moeten weglopen voor keuzes die her en her pijn gaan doen. Dat zal sowieso het geval zijn. Hè. Dus dat hoort ook bij dat leiderschap dat je dat dan uitlegt. En dat je, je, je daarvoor verantwoording aflegt uiteraard. Eh, dus spanningen zullen er blijven. Daar doen we dus niks aan af. Als, als dat achter de vraagstelling zat. Uh, ja nee uiteraard. Maar dat is politiek natuurlijk. Ja. De Wink. Ja het woord draagvlak. Dat wordt ook niet altijd helemaal juist gebruikt wellicht. Hè. Je ziet ook wel eens dat het wordt gebruikt om, om geen actie te ondernemen. En dat is met nadruk dus niet wat wij hier bedoelen. Ik, ik, ik zou er nog even een, een citaat bij willen halen van een. Collega van Ed uh, uit uh, Tilburg, uh, Mario Jacobs, die trouwens heel binnenkort ook uh, dijkraaf van waterschap A en Maas wordt, en hij zegt: uh, ik lees even voor: integraliteit en draagvlak moeten niet als vluchtheuvel en excuus worden gebruikt om niks te doen. Draagvlak is een resultaat van goede samenwerking en geen doel. En uh, dat, dat, dat is eigenlijk uh, precies wat wij uh, ook bedoelen. En wat ook in het verlengen ligt met het uh, punt uh, van, van echt eigenaarschap en leiderschap wat uh, het noemt. Ja, dus, dus de tegenstelling hoeft geen tegenstelling te zijn. Uh, uh, je kunt hem ook zeg maar, even meer cyclisch inrichten. Hè? Dat, dat, dat er vanuit, vanuit Den Haag een zekere richting wordt gegeven aan de, aan de weg die we hebben te gaan. Dat, omdat dat ondertussen natuurlijk in de uitvoering ook heel goed gekeken wordt naar hoe dat regionaal wordt opgepakt. Wat er eventueel aan pleitstekorten moet worden opgevangen om regio's in staat te stellen om ook inderdaad die weg te kiezen. Praten we over de regio. Wij praten allemaal vanzelfsprekend over de regio. Er zit een vraag in de chat. Die gaat over, ja, maar hoe, hoe moet dat nou met dat regionale gat? Want de regio bestaat natuurlijk in feite helemaal niet. Uh, we hebben gemeentes, we hebben provincies en we hebben rijk. En we hebben het wel steeds over regionale opgaves. Hoe moeten we dat zien? Hoe gaan we dat oppakken? Janne-Marie, vanuit de fysieke leefomgeving, de regio, wat zijn jouw gedachten daarover? Ja, ik, um, ik erken dat er een regionaal gat is. En zelfs als ik zeg dat de waterschappen uh, wellicht meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen en nemen, ook voor um, water en bodem. Um, ook de waterschappen. Uh, zijn weliswaar uh, gekozen, maar daar hebben we ook nog steeds geborgde zetels. Uh, dus het democratisch gehalte van de waterschappen, daar valt nog wel iets op af te dingen, uh, maar voor een, een aantal uh, opgaves denk ik dat waterschappen uh, heel uh, goed in stelling te brengen zijn, um, maar voor een aantal andere opgaves ook niet. En ik denk dat hier niet uh, een oplossing is van one size fits all. Um, ik denk ook niet dat we weer een nieuwe discussie moeten aangaan over nog een vierde bestuurslaag of zo. Uh, laten we het houden bij de, bij de drie bestuurslagen die we hebben. Maar wel uh, wat leniger zijn in het denken over um, ja, het, het, uh, de partnerschappen. Ik vind het een prachtig woord, partnerschappen. Want partnerschap gaat over delen van verantwoordelijkheid. En um, dat kan er in het ene geval toe leiden dat een provincie zegt van, nou, bepaalde uh, verantwoordelijkheden dragen wij over aan een, een logische regio. Um, die voor een bepaalde opgave uh, ja, ook uh, een logische eenheid is. Um, in het andere geval kan het misschien zo zijn dat, uh, ja, dat je juist bij grootstedelijke vraagstukken bijvoorbeeld... Zegt van nou, de, de, de stedelijke regio die krijgt meer bevoegdheden, meer verantwoordelijkheden, gaat andere partnerschappen aan uh, om ook rechtstreeks met het Rijk dingen te doen. Dan, dan haal je daar de provincie wellicht tussen uit. Dus ik, ik denk dat we leniger moeten zijn in het, in het bedenken van passende arrangementen. Um, en ik vind ook de beweging die op dit moment rond bijvoorbeeld re regionale investeringsagenda's um, aan het opkomen is, vind ik een hele interessante. Omdat daar ja, met een, een soort coalition of the willing uh, gekeken wordt, uh, hoe kunnen we uh, de opgaves op een slimme manier verknopen? Um, en dan partners zoeken die daarin mee willen doen. En dat ontslaat je niet van de plicht om... Uh, ...de keuzes die gemaakt worden dan ook democratisch te, le uh, te legitimeren. Om dat wel ja. Um, ja, door, door een, een raad te laten vaststellen. Maar zie je, want, want, er wordt veel gesproken over bestuurlijke spaghetti. Hè? Dat er zou sprake zijn in Nederland van een bestuurlijke spaghetti. Nou ja, dat, dat valt te bezien. Hè? Vergelijk het maar eens met hoe in Duitsland uh, de zaken bestuurlijk georganiseerd zijn... Misschien is daar wel meer bestuurlijke spaghetti dan bij ons. Maar goed, dat, dat beeld bestaat van die bestuurlijke spaghetti. Um, uh, is, is daar sturing in nodig? Of kunnen regio's dat zelf doen? Aan de hand van de opgaven, met elkaar bekijken. Waar eventueel synergie tussen opgaves te vinden is. En hoe zich dat bestuurlijk in die regio uh, uh, moet uitdrukken. Is er sturing nodig voor die bestuurlijke spaghetti? Of kan de regio dat zelf? moeten we dat overlaten aan de regio. Ik zie Ed heel zwaar denken. Ja. Janne-Marie, heb jij, heb, jij, heb jij daar... Nou, dan geef ik hem door naar Ed. Um, ja, sturing door wie? Hè? Ik denk dat de, de, de woorden die genoemd worden en uh, Ed is daar zeer overtuigend in, vind ik, uh, dat het gaat om partnerschap, om leiderschap, uh, om de ander wat gunnen. Um, in plaats van uh, het, het, het, het hamstergedrag. Uh, het zit heel erg in cultuurverandering van samenwerken. Um, en als daar transparantie is en openheid, dan uh, denk ik dat de dat regio daar heel veel kracht kan ontwikkelen. Maar het, uh, ook het... Ja, het uh, in, een, in een duur woord, uh, capacity building in de regio, dat partijen elkaar weten te vinden, uh, dat je de goede kennisinfrastructuur ook in de regio hebt. Um, ik denk dat dat heel erg gaat, gaat helpen. En dat, ik denk dat de regio Zwolle een prachtig voorbeeld is hoe die um, ja, de afgelopen nou, 10, 15 jaar elkaar heel erg goed hebben weten te vinden op, op de opgaves. Dus als je die opgave centraal stelt en je hebt een cultuur van mekaar uh, uh, van wat gunnen, uh, dan ontstaan er hele mooie dingen. Over naar Ed. Over naar Ed. Voor het slotwoord, want we zijn aan de tijd. Oké, dank je. Ik mocht ook een tijdje een wethouder zijn in Almere. Uh, en niks ten nadelen van die fantastische stad. Uh, maar ik, ik, ik werkte toen in een omgeving waar ik namens de stad moest knokken, um, hè, want het, het was altijd wel die competitie tussen de steden rondom Almere en, um, uh, en Almere zelf. En als ik dan kijk naar, de, naar de, stad, de regio Zwolle en de stad Zwolle daarin, dan is er veel meer sprake van een wederzijds afhankelijkheid. Uh, je hebt elkaar nodig om verder te komen. Het vraagt altijd aandacht om samen te gaan werken. Je kan ervoor kiezen om elkaar alleen, dat kan echt, om elkaar alleen tegen te komen op een receptie en langs elkaar heen te leven. Maar dat kan je zelf niet eigenlijk bij ons. Um, dus dat is inderdaad wel dat elkaar dingen gunnen. Uh, het regiobelang boven het individuele belang stellen. Ik, zal, uh, ik, ik maak er geen uh, flauwe grappen over. Dat kost ook gewoon heel veel energie. Uh, zeker als wethouder in de gemeente Scholle heb je ook altijd voor een gedeelte, nou je hebt ook altijd die regionale verantwoordelijkheid mee te dragen. Maar ik vind eigenlijk niet dat wij daardoor beroerdere bestuurders zijn geworden. Ik vind het ook wel mooi um, om dat op zo'n manier te doen. En ik leer er eigenlijk ook nog elke dag in. Dus wij zijn begonnen als een economische regio. En het afgelopen jaar hebben we nadrukkelijk leefomgeving um, ingebracht in die regio. Maar wordt werkt wel een heel ander soort gesprek, een spannende gesprek. Um, maar ik vind het wel heel erg uh, de moeite waard. Uh, ik vind uh, het regionale gat dat biologeert mij wel een beetje. Want ik heb zelf de beweging gemaakt van west naar oost. Je zou kunnen zeggen ik ben van de randstad naar de regio gegaan. Um, en ik voel dat eigenlijk helemaal niet zo. Uh, ik ben in een ander deel van Nederland gaan wonen. Um, maar ik, ik merk eigenlijk dat het sterker verstedelijkte deel van Nederland vooral zo denkt. Maar als ik kijk naar de, de dingen waar wij mee te maken hebben, zijn het de alle opgaven van Nederland. Het is meer de ontdekkingstocht voor vele anderen om dat te zien. En ook te zien welke kansen er nog zijn. Uh, dus ook welke ademruimte die regio je echt geeft. Op het moment dat je je ook voorwaardig onderdeel maakt van bijvoorbeeld zo'n versterkingsstrategie. Dank. Uh, uh, wij zijn, uh, ja, wij zijn uh, over kwart voor elf nu. Dus ik wil het gaan afsluiten. Uh, grote opgave in een beperkte ruimte. Uh, het rapport staat nu online, dus iedereen kan het gaan downloaden en gaan lezen. Uh, op basis van de analyse van uh, vier grote opgaves, uh, de klimaatadaptatie, de verstedelijking, uh, de betere balans tussen landbouw en bodem en de energietransitie. Onderzoekt het PBL uh, wat de ruimtelijke opgaves voor de toekomst zijn. En uh, waar op dit moment in de formatie aandacht van moet, zou moeten bestaan. In de relatie tot die ruimtelijke opgaves. Uh, we hadden een interessant gesprek vanochtend. Kort maar krachtig. Ik wil de sprekers bedanken voor hun bijdrage. Ik wil de kijkers bedanken voor hun aandacht voor dit thema. Uh, lezen dat rapport zou ik zeggen. Ed Anker, Jan-Marie de Jonge, David Hamers, Rien Kuiper. Allemaal bedankt. De techniek bedankt. Uh, Lara Wessendorp bedankt. Kijkers bedankt. Uh, ik wens ons allen een uh, hele vruchtbare formatieperiode toe. Dank jullie wel en tot ziens.